Dames en heren, fijn dat u er weer bent, fijn dat u er allemaal nog bent. Wat een uh, intensieve dag is uh, volgens mij, ontzettend hard uh, gewerkt in al die parallelsessies, druk genetwerkt op het netwerkplein. Ik heb mensen horen gillen bij Demolab, uh, die van het plankje afsprong, ik durfde er zelf niet af. Hou op, zei ja, ik was een van de gillende mensen in de... In de... Um, en we sluiten af na zo'n dag met, met allemaal indrukken. En waar we vanochtend gestart zijn met... Uh, nou, we moeten versnellen het urgentiebesef. Uh, hebben we nu voor u een, ja, een praktijkverhaal. Uh, dat echt gaat over studenten de regie geven. Een open uh, opleiding. En uh, we kunnen ons volgens mij overgeven aan inspiratie uh, uit de praktijk. En dat doen we met Erik Slaats. Geef hem maar een applaus. is hoog. Zo, die is makkelijk verdiend. Mensen hadden gewoon zin om jou een lekker applaus ja, te fijn. geven en zijn blij dat je er bent. Laat uh, ik eerst een vraag, zet, wie is student hier? Ah, oh, toch een paar, ja. Uh, dat is goed. Ik vraag me altijd af waarom we op dit soort dagen niet meer met studenten gepraat. Ik heb er drie bij me. Uh, ik ga geen vragen beantwoorden aan het einde van de rit. Dat mag je aan hun vragen. Want zij zijn, ik denk neem de slachtoffers mee, vraagt die het maar. Uh, ik haak even aan bij wat Christine zei. Die zei het is vijf voor twaalf. Volgens mij is het vijf over twaalf. Uh, wat gaan we in godsnaam doen als studenten met alle middelen die ze ter beschikking staan... grandioze portfolio's gaan maken en onze certificeringsmachine niet meer nodig hebben? Daar kun je best wel eens over nadenken. Want wat we doen is certificeren. En de vraag is of dat het goed is. Uh, laat ik beginnen met een andere vraag. Wie kent dit nog? Ja, oké. Okay. Ja, dat uh, zegt iets over de gemiddelde leeftijd. Uh, ik kan me nog herinneren toen ik afstudeerde dat ik dat voor het eerst zag. En dan zag ik A groter dan en ik denk... Uh. Uh, dit geeft wel iets aan over de, hoe de context verandert. Uh, ik werk voor fonds ICT en wat wij onze studenten beloven is dat ze alles in IT mogen worden. En dat is een bijzondere belofte, want tegen de tijd dat ze binnenkomen en tot de, tot de tijd dat ze afstuderen, zit natuurlijk een waanzinnig gat. En dan moet je dus iets anders bedenken, omdat dat nogal snel wijzigt. En die context uh, in onze huidige maatschappij, die wordt uh, fors gedomineerd door IT. Dat kruipt in elk vakgebied. Als je mode studeert, ik weet niet, zijn die mode, stude mode mensen? Nee, het kruipt in je kleren. Het kruipt in je auto. Als jij hebt de rem doet, dan ben jij niet meer. Uh, hij rijdt straks zelfs voor je. En dat is wel een beeld. We leven natuurlijk in een wereld die uh, gedisrupt wordt door technologie. Dus als je denkt dat het een goed idee is om vrachtwagenchauffeur te worden, omdat er op dit moment daar zoveel vraag naar is, dan kun je bijna uittekenen wat er gebeurt. En er zijn meer van die vakgebieden. En hoe komt dat nou? Als je een kunstje leert, wat een machine ook kan, omdat er veel voorbeelden zijn, dan je out of a job. Dus we moeten anders gaan kijken naar hoe we studenten opleiden. Dus als je ze opleidt om een kunstje te doen, Think again. Dus daar zijn we naar gaan kijken en we hebben het eigenlijk gedefinieerd als we willen ze opleiden uh, om in staat te zijn problemen van de toekomst op te lossen. En voorspellen is heel moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat. Dus je weet niet wat daar zit. En dat betekent dat je anders moet gaan kijken. Uh, dat is een lijkmotief in hetgeen wat we doen. We zijn op een gegeven moment in gesprek geraakt met uh, mensen van uh, de WRR, het, het boekje Lerende Economie. Dat is in 2012, dacht ik uitgekomen. Dan beschrijven ze ook de medewerker van de toekomst. En wij zijn daartoe overgegaan om eigenlijk te beschrijven wat zijn nou die competenties die iemand moet hebben om in de toekomst overeind te blijven. En jullie hebben die volgens mij allemaal. Laat ik eens even een andere vraag stellen. Wie doet dat nog waarvoor die opgeleid is? <laughs> dat zijn er niet zoveel. Het uh, is interessant. hè? Dus je, je krijgt een diploma, je bent dan gecertificeerd, maar je doet het niet meer. En kennelijk heb je dan een van deze dingen aan de dag gelegd. Je moet in een maatschappij die zo snel kantelt en waar dingen zo snel veranderen, moet je adaptief en veerkrachtig kunnen optreden. En je moet het begrijpen, je moet er de dingen mee kunnen doen. Je moet het innovatief doen. Waarom? Dat is hetgene wat je op apparaten voor hebt. En doe het met een zekere verantwoording. En dit is het leidmotief waarvoor we mensen opleiden. Uh, dat hebben we de responsive professional genoemd. En dan de vraag van het systeem wat we jarenlang gehad hebben. Van, wat ik nou aan het doen ben trouwens. Hè? Ik ben eigenlijk iets aan het doen wat ik... Helemaal niet zo goed vindt. Ik ben les aan het geven. Voor een klas gaan staan en de waarheid vertellen, eh, moeten we dat nog wel doen? Is dat de manier om het te doen? Is dat niet een overleden iets? Want ik kan jullie alleen maar vertellen wat ik weet. En wij kwamen tot de ontdekking dat dat systeem eigenlijk niet meer zo past op het opleiden van responsive professionals. Als ik naar onderwijs kijk, gebruik ik deze metafoor nogal alles ooit. Um, kijk naar de opleiding schilder als Van Gogh. En hij is keurig voorgestructureerd. Twee jaar met rood, twee jaar met blauw. Heb ik wel genoeg aan twee jaar rood? Was ik niet na tien minuten klaar? Had ik niet zes weken ervoor nodig? Misschien snap ik al niks van rood. Um, kijk naar de middelbare school. Mijn lievelingsvak was natuurlijk Frans. <laughs> Ahum. Um, ik heb een uitgerekend. Ik heb ongeveer 800 uur Frans onderwijs gehad. Laat mij los in Frankrijk en ik moet wegvragen, maar kan het niet. Herkenbaar? Oké, okay. uh, wie kent dit rijtje nog? Miet, nacht? Ja, oké, okay. en dan vraag ik wat hoort daarbij en dan zegt iemand, dat is de derde naamval. Oké, okay, wie legt me nou uit wat de derde naamval eigenlijk is? En ja, er zijn er altijd een paar die dat weten... Ik had me eigenlijk voorgenomen, daar maak ik een foto van en niet vragen op het podium met te doen. <lacht> ik kan ook vragen, wie heeft er nog een Nokia uh, Een paar, ja, oké. Okay. Er worden dadelijk veel foto's maken. Uh, beeld is gewoon van, ik heb niks geleerd in die Franse les. Ik kwam die les wel door door naast iemand te gaan zitten die ik wel aardig vond. En dan gingen we kamer verhuren. Kun je dat nog herinneren? Oké, okay, ik um, hoor vaak van docenten, ze zitten alleen maar op Facebook. Ja, net als wij vroeger wat anders deden. Zaten gewoon kamer te verhuren. Dus de vraag is, werkt dat lessysteem wel? Zijn roosters en lessen niet gewoon disruptors van leren? En waarom hebben we het dan altijd gedaan? Nou, simpelweg omdat degene die je voor die groep zette, was de gate to knowledge. En dat is over. Dit beeld is de huidige maatschappij. Ik heb in 2010 voor Fontes een, een, een programma gedaan, dat is bekend geworden onder iFontys. Ik heb 150 van de eerste iPads verdeeld onder studenten en gewoon gaan kijken wat gebeurt er gebeurt nou. En ik kwam op een, heel veel verschillende instituten, dus van de, van de PABO tot de economische, tot de technische. En bijna overal waren er geen IT-middelen. En dat is 2010. We zijn negen jaar verder en dit is het beeld geworden. Dit betekent, al onze studenten hebben IT-middelen en kunnen er nog gebruik van maken ook. En het wordt nog erger, want ik heb het tussen quotes gezet, Christine, want het is helemaal niet gratis, maar het is wel beschikbaar. Uh, en dat is best interessant. Een jaar of zes geleden was de wereld redelijk geordend. Zag die er een beetje zo uit. Dat dus de, de wereld van onze uh, studenten. Maar ondertussen is het wel aardig uh, gewijzigd. En er zitten wel interessante dingen tussen. Ik, ik weet nooit hoe zo'n ding heet, zo'n hoedje wat je krijgt in Amerika als je afstudeert. Weet iemand de naam? Wie googelt het even? Uh, dus iTunes U. Uh, kijk er maar eens op. Uh, de MIT is in de jaren negentig overgegaan tot courseware. Heeft gezegd, we werken met publiek geld, geven, het allemaal terug aan het publiek. Nou, Apple entomeert dat, die met iTunes, maar er zijn veel meer van dat soort kanalen. En daar kun je dus gewoon 13 miljoen courses opvissen. Hartstikke goed. De Open Universiteit uh, UK heeft al zijn materiaal opstaan met beelden en de hele reute methode. Dus die wereld is rijk. En waar wij achterkwamen, dat studenten helemaal niet zoveel moeite hebben met de juiste middelen te vinden. Dus dit is... Uh, de leeromgeving van onze studenten, of we dat nou leuk vinden of niet. En wat we ook weten, die student zal alles pakken om te leren wat hij te pakken krijgt. Dat kun je niet verbieden. Ik was een paar jaar geleden met een aantal studenten uh, bij een universiteit, niet nader te noemen, in de landen. En uh, zei ook van, nou, er staat best wel rijke spullen op internet, het is dus best wel goed om daar naar te kijken. En Wikipedia is bijvoorbeeld een heel mooi ding. En dan zegt er zo'n prof die zegt van, uh, ja, dat kun je wel zeggen, maar ik ben het niet eens met het internet. Um, ik vond hem best hilarisch in het begin, maar eigenlijk is het uh, helemaal niet zo leuk. Want het zegt iets over hoe die mensen denken over leermiddelen. De vraag is, kunnen studenten met die leermiddelen omgaan? En dat wordt dus ontkend. Nou, dan komt deze meneer langs, de Sugata Mitra. Zijn werk staat trouwens best onder vuur, daar zou ik daar ook wat van zeggen. En hij heeft een experiment gedaan in, de jaren, in het jaren 90, begin 2000. Dat is bekend geworden als Hole in the Wall. En, uh, nou ja, wat hij in feite deed, was internet beschikbaar stellen voor de massa en kijken wat er gebeurde. En uh, ik heb een klein stukje uit zijn ted talk erin geplakt. Ik heb mezelf een impossible target. Kan tamil speaking 12 12-year-old kinderen in een zuid Indian village. teach themselves biotechnology biotechnologie in Engels op hun eigen? En ik dacht, ik zal ze testen. Ze krijgen een zero. Ik geef ze materialen. Ik kom terug en test ze. Ze krijgen een ander zero. I'll go back and say, yes, we need teachers for certain things. I called in 26 children, they all came in there I told them, look, there's some really difficult stuff on this computer. I wouldn't be surprised if you didn't understand anything. Um, it's all in English and uh, I'm, I'm going. <laughs> so I left them with it. I came back after two months and the 26 children marched in looking very, very quiet. I said, well, did you look at any of the stuff? I said, yes, we did. Did you understand anything? No, nothing. So I said, well, how long did you practice on it before you decided that you understood nothing? I said, we look at it every day. So I said, for two months, you were looking at stuff you didn't understand. So a 12 year old girl raises her hand and says, literally, apart from the fact that improper replication of the DNA molecule causes genetic disease, we've understood nothing else. <laughs> <laughs> Het is een interessante talk trouwens. Uh, gewoon, die heeft ook de ted Award. gewoon Spannend om te. Waarom die onder druk staat, kom ik dadelijk op terug. Maar wat hij aantoont, is in feite uh, iets best belangrijks. Studenten zijn heel goed in staat informatie te verwerven. Uh, en als je naar leren kijkt, die piramide waar uh, Doris bij staat, die, uh, die wordt nog wel eens gebruikt: uh, data, wordt informatie, knowledge, wisdom. Als je die, naar die piramide kijkt en je neemt de gemiddelde les. Uh, in gedachten, er zit heel veel in dat stuk informatieverstrekking. En als je daar overheen kan springen, kun je ergens anders gaan zitten. En dat is wat wij gedaan hebben. En daar zit ook de, een deel van het uh, verhaal van Sugata Mitra, wat Mark gaat die zegt van ja, de duiding ontbreekt totaal. Als je mensen informatie geeft, kunnen ze misschien reproduceren. Maar wat betekent dit? Wat kun je ermee? Nou, we zijn eigenlijk gaan kijken naar activerend leren, dus wat wij doen is als studenten met uh, dingen vinden, dan gaan we de betekenisvolle dialoog daarmee aan. Wat betekent het eigenlijk wat je hiermee kan? Want de informatie die je kan vinden, die gratis is, dat is het topje van de ijsberg. Maar wat onder water zit, is vele malen interessanter. Dus als ik een dialoog kan aangaan met iemand, word ik veel wijzer daarvan en dat is een iets wat ik op internet niet of nog niet kan terugvinden. Nou, vandaar zijn we gaan redeneren, eigenlijk van, nou, als je dat dan doet, kun je dan niet iedereen zijn eigen betekenisvolle dialoog geven. En dat betekent in feite dat we naar een persoonlijk curriculum toe willen. Dus zou het nou niet mooi zijn als je elke student in Nederland kan zeggen van, zeg maar wie je wil zijn en we helpen wel. En dat mag slingeren van links naar rechts totdat je klaar bent, maar je gaat toch naar je afstuderen daarmee door. En dat persoonlijke curriculum, daar hebben we gekeken naar waar we de student allemaal eigenaarschap over kunnen geven. En dit is het rijtje waar we zijn eigenschap over geven. Ze bepalen zelfs in grote lijnen hoe ze getoetst worden. Dus wat zijn de criteria waarop je uh, beoordeeld wordt? Uh, en dan is er altijd doodse stilte. Hoe doet hij dat in godsnaam? Nou ja, dit is het beeld dat ik van onderwijs heb. Stel, jullie zijn in klas leergierige leerlingen en je bent uh, heel rumoerig wat je nou niet bent. Hoe krijg ik je stil? Dan zeg ik het volgende. Even opletten, want de volgende vraag ik op de toets. Alle oortjes omhoog. Of de vraag is nog maar onduidelijk en de vraag is ook om je toetst. Dus je moet die lijntjes proberen door te knippen. Kennelijk heb je als docent de studenten aan een touwtje zitten. Dus als jij zegt van nou oh, ik ga dit doen op mijn toets, dan gaan ze dat gewoon vrolijk doen. En ons onderwijs kenmerkt zich door de studenten die van toets naar toets rennen. Dat is bijzonder. Dus we leiden in feite professionele toetsenmakers op. En dat is geen beroep. Uh, we zijn vertrokken vanuit competentiegericht opleiding en competenties, als die netjes zijn opgeschreven, doen ze maar één ding, dan beschrijven ze een bepaalde context. Dus een competentiemodel voor ICT beschrijft de beroep van allerlei soorten ICT'ers. Voor verpleegkunde beschrijft voor verpleegkunde, et cetera. Nou, wat moet dat dan voldoen? Het moet lekker consistent zijn en als het, uh, ik vind het fijn als het holistisch is. Je kan eeuwig blijven discussiëren of het goed is, dat is niet zo spannend, als het maar een consistent geheel is. Een student zit in zijn opleiding, zit op de goede plek, hoe ontwikkelt hij zich? Dat is ongeveer zo. Dus zit je op de goede plek. Ben heel veel dingen heel goed, maar niet alles. Er staat altijd wel iets onder. Um, hoe belangrijk is dat nou datgene waar je niet goed in bent? Nou, bij beleving is dat niet belangrijk. Waarom niet? We vinden 5,5 vijf en een voldoende. Daarmee zeg je eigenlijk, de helft hoef je niet te kennen. Uh, je mag het overdoen. In het ergste geval mag je het nog compenseren. Ook Twee achterorden mag je een drie hebben. Daarmee zeggende, het is niet belangrijk. De ellende is wel dat we daar continu op duwen. Dus we leggen steeds de nadruk erop van dit kan, dit heb je nog niet aangetoond vriend. Uh, nog, nog een keer. Uh, dat is lekker motiverend. Ik word continu aangepakt op hetgeen wat ik niet kan. Klagen over motivatie, tuurlijk. Het schiet weer de trauma's van Frans te binnen, wat ik wel 36 keer heb gedaan. Vond vond je zo fijn. Als je nou eens daar gaat drukken, studenten hebben best wel de ambitie om zich te ontwikkelen. Dus ga vooral te zich daarop richten waar ze goed in zijn. Dan heb je een strength-based approach. En als dat continuum eh, netjes in elkaar is gezet, dan gaat die andere kant vanzelf mee. Want die heb je vroeger of laat toch nodig. Niet dat je er een held in wordt, maar bewust incompetent is ook goed. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb een vakje boekhouden ooit gehad. Technische informatica, lang geleden, waar boekhoudsystemen... Ik snapte daar geen baas van. Ik dacht, na nou vijf keer over doen, weet je wat, doe ik wel een keer. Ik studeer af, toen kwam er een bonenteller tot de ontdekking van: hé, hey, heeft dat boekhouding nog niet gehaald. Of ik alsjeblieft nog een keer wou doen. Welk cijfer kreeg ik? Een negen? Nee hoor. Ik kreeg een vijf en een half. Heb ik hem verdiend? Dus hoe belangrijk is het eigenlijk? Um, hoe doen we dat? We zijn eerst eens gaan kijken van hoe studeert een student nou. En dan hebben we de effort tegen de tijd uitgezet en uh, wat observeren we. Je geeft gewoon uh, met je probeert kennis bij te brengen. Aan het einde van de rit hou je een toets en dit is de inspanningscurve. En dan zie je aan het begin zie je docenten die bevlekt van het krijt, zwetend uit de klaslokaal lopen en studenten komen erachteraan. <laughs> Eigenlijk niet de bedoeling. Uh, je wil meer zoiets we dus hebben een aantal keer wat studenten-events uh, georganiseerd en vragen ook aan studenten van, wat wil je nou? nou? Wat ze willen is inspiratie. En uh, met name jongens hebben ook wat structuur nodig. Uh, sommige mannen leren het nooit, maar dat is een ander verhaal. Nou, vandaaruit heb ik hebben gezegd van, nou, dan moeten we een aantal dingen loslaten. Dus uh, uh, geen lessen meer, geen vakken meer. Plan maar hoe je jezelf wil ontwikkelen. Hoe we daar borgen, kom ik dadelijk op terug. Nou, we geven alleen nog maar inspiratiecolleges. Dus uh, een aantal workshops op afroep, maar veel meer doen we niet. En studenten plannen. En de eerste keer ging dat eigenlijk helemaal niet goed. Want waar plannen studenten op? Die gingen vragen van waar word ik op getoetst. En dat is de vraag die het meest krijgt. Wat moet ik doen om het te halen? Um, nou, het lijkt in eerste instantie een dilemma, maar het geeft je een heel krachtig instrument. Dus als je weet dat dit een sturingsmechanisme is, dan kun je daar mee. Nou, we zijn gaan zoeken. Nou, hoe we dat toetsen nou betekenisvol kunnen maken, onderdeel van de lerenervaring, maar ook nog een keer heel precies. Nou, precisie is niet zo'n issue. Precies krijg je als je heel veel kijkt. En dat kent elke docent. Dus als je een half jaar intensief met een student werkt, en ik vraag dan, kun je die beoordelen, is het antwoord altijd ja. Of denkt er iemand dat het niet zo is? Nee, nee. Um, dan is de vraag, waarom toets je nog? Dus in feite, het enige wat je moet doen is dat onderbuikgevoel dat je opbouwt gedurende de rit, dat formaliseren. En we hebben dat gedaan, we hebben dat in twee delen uit elkaar geputerd. Uh, studenten hebben, en die bolletjes staan je keurig op een rij, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Student krijgt de feedbackmomenten die hij nodig heeft. Voor sommigen zijn dat er een paar, voor anderen zijn dat heel veel. En de student legt zelf die feedback vast. Daar regel je een paar dingen mee. Uh, het wordt heel betekenisvol, want het is gelijk boter bij de vis. En jij bent van je corvée af. Want als je dat s'avonds thuis gaat doen, de meeste docenten willen dat heel goed doen. Ze Spenderen er veel tijd aan om dat goed te articuleren. En de student goed te helpen, de student kijkt, oh is goed, door. En dat is niet zo handig. Dus door die boter bij de vis te doen, wordt het ook nog een confronterend. Het tweede wat we doen, is niet meer van assignments uitgaan die je pas inlevert als ze af zijn. Maar je levert ze maar zo vaak in als je wil. En dan kunnen we er gedurende rit van alles van vinden. En studenten bedenken zelf nog die assignments ook. Dat zijn recurring assignments. Dat betekent... Dat je aan het einde van zo'n rit heel veel meetpunten hebt en je dus je besluit goed kan onderbouwen. En dat leidt tot dit uh, verhaal. Gemiddeld genomen zie je een bepaalde performance, dat is dat topje van die normaalverdeling. En de goede en de slechte dagen heb je weggeknipt. Uh, we hebben een beller. Um, bij toetsen is dat uh, een heel vervelend ding, want het is een puntmeting. En wat ook nog is, dat we mensen in de meest slecht mogelijke toestand brengen om te toetsen. Dat is een verhaal wat ik hier niet in heb zitten, maar uh, we jagen mensen een angstreflex in. En dat is nou niet bepaald de beste uh, plek om iets te presteren. Nou, hoe doen we dit? Studenten die creëren zelf hun opdrachten. Uh, wat we daarvoor hebben: we hebben uh, partners in education. Dat zijn op dit moment, uh, ik dacht 126 bedrijven of zoiets. Die verbinden zich aan ons onderwijs uh, en zorgen voor betekenisvolle challenges en voor kennis. En die challenges zetten ze uit. Ze zijn er voor stakeholder. En als een student aan het semester begint, gaat hij gewoon kijken welke challenges wil ik doen. En als er geen bij zit, dan kan hij ze zelf ook nog definiëren zolang hij maar met een stakeholder komt. De studenten kunnen er op drie manieren in. Ik heb een challenge gezien die ik heel gaaf vind. Of uh, ik wil me een bepaalde technologie ontwikkelen. Uh, deep learning systems, blockchain. Of ik wil in bepaalde context iets doen. Zorg, sport, educatie. Uh, en schrijf daarop. Gedurende de rit, de opdrachten die hij gaat uitvoeren. Aan die opdrachten plakt die criteria. Definition of done. Wanneer vind ik het goed? Wat ik meestal interessant vind, is dat de lat daarmee omhoog gaat. Uh, dus ze feiten, in feite wat ze, hoe ze getoetst worden. Daaraan plakken ze, en dat is de borging, de key performance indicatoren uit dus het competentiebouwwerk. Nou, als je dat maar goed genoeg doet, continu kun je uitrekenen wat de competentiegroei van een student is. Dat betekent dus dat je ook af kan van de cijfers. wat nou, rolt eruit, is zo'n voorbeeld... Microsoft kwam een aantal jaar geleden met zijn touchtafel, dat was zo'n klein dingetje. was onogelijk duur, uh, studenten wouden daar een aantal dingen mee doen. We vond het gewoon te duur, dat was 80 mil of zo. Ik zeg: van, hier hebben jullie 1000 euro, bouw er maar een. Tussen haakjes, ik heb een stakeholder voor jullie, die heet Philips. En uh, we willen een aantal dingen meer, device crossovers. En dit hebben ze gebouwd, uh, met vallen en opstaan. En voor mij was het grootste probleem dat ik op mijn handen moest gaan zitten is natuurlijk super gaaf om mee te doen. Nou, als je dit soort dingen op je portfolio hebt, uh, is er niemand meer die gaat vragen, wat had je daarvoor? 9,2? Dat is natuurlijk een dikke 10. Dit is een device over trouwens. Hier nog zo'n voorbeeld, een start-up geworden, die sla ik even over. Uh, want ik wil hun even aan het woord laten, hoe doen we het? Um, als studenten in de lead willen laten voor uh, zijn eigen leren, dan moet je hem ook in de lead laten om zijn leeromgeving in te richten. Dus wij gebruiken een, uh, een leermanagement systeem en we geven studenten allemaal hun personal course. Dus ik weet niet als je weet een leermanagement systeem, dan richt je meestal als docent richt je daar je onderwijs in. He, daar zet je je opdrachten in. Dat wij zeggen: student, doe dat maar zelf. Zet er je eigen opdrachten maar in. Uh, dat leidt ertoe dat ze aan het einde van de rit een heel portfolio hebben met honderden opdrachten die allemaal gevalideerd en bekeken zijn. Dat is een gevalideerd portfolio. Hoe ziet dat eruit? Uh, ze schrijven hun eigen rubriek, dat zijn die KPI's en de die criteria waaraan ze, en daar worden ze op beoordeeld. Er zitten allerlei feedbackmomenten in en ze mogen het zo vaak inleveren als ze willen. Dat betekent dat je de hele administratie ook gelijk kwijt bent, want die ligt bij de studenten. Dus het enige wat je hoeft te doen is het oordeel bekijken. Het tweede wat we doen is het proces monitoren. Daar hebben we iets voor uh, ontwikkeld samen met een bedrijfje dat hier ook zat, Dream. Ik deed het begin met dummyboekjes en dan uh, gaf ik feedback. En dan als het een half uh, lineaatje was, vond ik het wel genoeg. Valkuil voor feedback is het veel te veel te maken. Ik wil het heel goed doen, zoveel feedback. Dan zet ik een tekeningetje bij, een bliksempje of uh, blaffende hond of weet ik wat. Uiteindelijk zijn smiley-ratings geworden. Dat betekent dat we de uh, hele studentenpopulatie kunnen volgen, die kunnen zichzelf ook reten. Dus elk feedbackmoment geef ik aan wat ik ervan vind. Hoe sta je ervoor? Dus de student weet ook altijd waar hij staat. Nou, die. Dat gaat in groepen, dat kan je met peers doen, et cetera, en dat levert heel veel datapunten op. Dus dat betrekken we in het eindoordeel aan het einde van het semester. Nou, dit leidt tot het volgende. Links zie je dat. Ik kan Per student kan ik gewoon uitrekenen, waar staat hij in zijn competentieontwikkeling? Hoe heeft hij zich ontwikkeld als ICT'er? Is dat een consistent beeld? Uh, en wat heeft hij al die semesters gedaan? Dus de groei is ook nog inzichtelijk. En de student kan het zelf zien. Die kan het, op het moment dat hij wil, kan hij dit aanklikken. Um, dit leidt ertoe dat we deze mensen ook persoonlijke diploma's geven en dat je niet meer gebonden bent aan wat een opleiding voorschrijft. Dus als je bijvoorbeeld vier ict opleidingen definieert van ik heb business opleiding, technologie opleiding, software opleiding en media opleiding, nou, dan kun je alleen maar bewegen binnen die kaders. Hier kan elke crossover die ertussen zit ook nog bediend worden. Um, de tooling, daar werd me gevraagd iets over te vertellen, daar heb ik eigenlijk maar één ding heel kort over te vertellen. Het maakt niet zo uit wat, maar je moet echt beginnen met je visie. Begin je met de tooling, dan hekt de tooling je didactiek. Want dan ga je alleen maar doen wat de tool kan. Dus, uh, oh, de schroevendraaier, dat is een eigenlijk. Voor degene die goed oplet, die ziet dat... Uh, ik kon geen kruiskopschroevendraaier vinden zo snel. Uh, hoe ben ik ermee begonnen? Dat is ook wel een interessante. Uh, studenten zijn echt... Hartstikke belangrijk in dit verhaal. Dus in 2004, toen de mediaopleiding werd neergezet, heb ik er gewoon een stuk of twintig uitgeplukt die duidelijk meer wilden. Uh, en die heb ik gewoon voor alles vrijstelling gegeven. Eigen lokaal. En daar is het een beetje begonnen. Dus als je begint met een groep studenten die, dit, uh, die eager genoeg zijn, dan kan het niet fout gaan. Het is onderwijs. We zijn met z'n allen bezig, met hart en ziel, om die mensen verder te helpen. Hoe bond moet je het maken wilde bloed uitlopen? Dus dat gaat nooit mis. Zeker niet als je ze deelgenoot maakt. Zo'n programma kan ik echt aanraden. Het heeft ook met STIP uh, studenten opgeleverd die beter presteren. Daar zijn we ondertussen wel achter. Daar hebben we ongeveer 15 uh, jaar meetmateriaal achter zitten. Daar kwamen ook de tiener uh, tevoorschijn. Uh, het laatste wat we gedaan hebben, is onze onderwijsomgeving uh, veranderd. Lokalen zijn ook niet zo'n handige dingen. Uh, en zeker niet als je het ook nog zo inregelt dat die hele meute studenten iedere keer van hot naar haar moet. Dus we zijn eerst begonnen met studenten een eigen lokaal te geven. En op een gegeven moment gezegd: die lokaal is eigenlijk niks. Dus dit is onze nieuwe leeromgeving op Strijd. Ik krijg ook nog nieuwbouw en er zit geen één lokaal meer in. En studenten vinden hier hun eigen, hun eigen plek wel. En vormen een learning community. Nou als nou, ik moet even zorgen dat jullie ook naar het woord komen, jongens. Ik, ik heb nog één slide die is echt het echt allerbelangrijkste. Dat is deze. Heb vertrouwen. Ze doen toch wel het goede ding. Er zijn een heleboel dingen die we controleren, hoef je helemaal niet te controleren, die gebeuren echt vanzelf. En uh, dan is voor mij nou het uh, mooie moment daar om de experts aan het woord te laten. Jongens, kan je even het podium op. Doet hij het nou? We gaan het checken, ja. Hallo, ja. hallo, hallo. Ja, test. Goeie. Ja, ja applaus. applaus. Brent, uh, Sirus en Niels. Yes. Uh, kunnen jullie even, want ik, ik weet die naam, maar mooi. even wie is wie? Ik ben Brent, <laughs> ik uh, ben Sirus en ik ben Niels. Oké, okay, jullie vertellen niks uit jezelf, hè? Dus ik gooi nu gewoon een microfoon ja. ergens uh, de, de zaal in. Uh, uh, Erik heeft gezegd, ja, uh, wat hij net ook zei, de experts zijn nu uh, aan, het, aan het woord... Dus als jullie vragen hebben over uh, deze manier van werken, het verhaal van Erik, dan moet je ze aan, uh, aan deze jongen stellen. Dus wie? Wie wil? Oh, dat is lekker makkelijk. Hier, gaat hij. Het gooien is was makkelijker dan het vangen. Hè. Dankjewel. Ik heb een hele brandende vraag en deze kwam uh, eerst bij onze Academy Day naar voren. Zijn er dingen die jullie stiekem hebben uitgesteld tot een later tijdstip omdat ze minder leuk zijn om te doen? En dat is een gewetensvraag. Ik weet het. Je mag er eerlijk op antwoorden, het hoeft niet. Ja, ik, ik, ik denk dat je dat altijd wel al blijft houden. Uh, er zijn altijd dingen bij die je minder leuk vindt, maar het gaat er inderdaad mee hoe je ermee omgaat. Uh, Kijk, het naar later uitstellen is niet zo'n punt als je er op een gegeven moment maar gewoon naartoe komt. En ja, je moet het voor jezelf afwegen, uh, een afweging maken welke dingen er voor jou het belangrijkste zijn om te doen en welke dingen, zoals Erik ook al zei, voor jou niet zo relevant zijn of niet zo belangrijk. En dat, dat gaat natuurlijk vaak ook in, in samenspraak, maar daar heb je zelf vaak ook al een goed idee van. En is het dan zo, eh, dat, dat, wij, wij hebben te maken met 600 studenten in een cohort, um, dat jullie allemaal hetzelfde aan het uitstellen zijn? Maar dat heeft voor onze logistiek een... Uh... Ja, ik denk dat dat per student wel verschilt wat je uitstelt en wat niet. Uh, je hebt bij ons sowieso vier verschillende profielen. En binnen een profiel heb je natuurlijk andere dingen die je wel leuk vindt om te doen en dingen die je niet leuk vindt om te doen. Uh, dus, ik denk dat dat per student eigenlijk best wel veel verschilt. Uh, en dat het daarom ook steeds meer richting het soort uh, ja, van het persoonlijk diploma en dat het echt per individu bekeken wordt als in plaats van een hele groep, eigenlijk. Volgens mij stel je ook twee vragen tegelijk, want bijvoorbeeld feedbackvragen, ja, als je dat uitstelt, heb je alleen maar jezelf mee. Dus nee, dat stellen we niet uit, want hoe eerder je feedback, hoe je weet waar je aan toe bent. Inhoudelijke dingen zoals documentatie schrijven, ja, dat stellen we allemaal uit. Dank jullie wel voor deze eerlijke antwoord. Oké, okay, daar komt-ie. Heb je het idee dat je zelf kan bepalen wat voor jou belangrijk is? Oeh, ik zag hier ja. iemand. Uh, ja. Zeker. Ja, ga je ja, dat, uh, ja, dat is het hele doel eigenlijk. Gewoon zelf, wat, wat wil je leren? Nou ja, wat vind je dan belangrijk om te leren? Uh, dat is eigenlijk een, bijna een hele levensvraag. Wat wil je? Uh, daar kom je achter wat er belangrijk is. En dan ga je ja, inhoudelijk met een opdracht aan de gang. En dan kom je wat is belangrijk voor die opdracht. En dat is eigenlijk gewoon continu proces van wat is nou belangrijk. En dan bij het ene opdracht is misschien element A heel belangrijk. En dan B, D, C. Uh, kan en worden jullie geadviseerd in die keuze? Nee. Ja, gecoacht. Ja. gecoacht. Gecoacht. Ja. Brent, werkt dat voor jou hetzelfde? Want ik zag jou even nadenken bij deze, bij deze vraag. Um, nou, het ligt er wel aan hoe je welke opdracht je kiest. Um, en die opdracht kun je zelf helemaal vormgeven. En uh, die, ja, die kan je zelf toevoegen. Je kunt altijd blijven doen wat je leuk vindt, maar ja, je weet niet of je daar uiteindelijk nou echt wat aan hebt gehad. Nou, je leert vervolgens, als jij een, opdracht, een nieuwe opdracht kiest, um, is dat natuurlijk weer nieuw voor jou, voor de coach, voor iedereen die um, daarbij betrokken is. Dus je leert vervolgens om dat nieuwe um, concept uit te gaan werken. Dus je leert vervolgens om te leren. En dat is het belangrijkste, want... Als je over vier jaar afstudeert, dan zijn die dingen die wij nu hebben geleerd, toch wel minder relevant. Dus dan komen er weer nieuwe relevante dingen en die kunnen wij dan gewoon snel oppakken. Okay. Ik denk dat leuk ook veel minder relevant wordt. Want uh, ik heb bijvoorbeeld ooit eens een uh, project gehad. Uh, toen kwam ik tegen het probleem maar ik wist niks van statistiek. Nou, ik heb dat uh, vakkundig uh, zes jaar daarvoor weten te ontwijken. Toen ik denk, had ik het nodig? Ja, dan gaat het vanzelf. Want je wilt het leren, want je hebt het nodig. Oké. Okay. Ja, ga je gang. Hoe was de start van jullie opleiding? De eerste drie weken bijvoorbeeld? Nou, dit is sowieso het eerste jaar bij ons. We bieden in ieder geval uh, in Eindhoven, qua ICT bieden we vier, vier richtingen aan om in af te studeren in principe. Uh, business, media, technologie en software. Uh, en wat ze aan het begin van de opleiding eigenlijk doen, is ervoor zorgen dat jij, als je binnenkomt, niet meteen een idee hebt van, oké, okay, dit wil ik nu meteen gaan doen. Maar dat je een, een goed totaalbeeld meekrijgt eigenlijk van wat er allemaal ja, uit de kiezen valt of waar je terecht kan komen. Dus eigenlijk het eerste, eerste jaar is echt gefocust op... Uh, erachter komen, wat wil ik nou gaan doen? Of in ieder geval, in wat voor een soort van gebied wil ik dat nou uiteindelijk gaan doen? En vanaf jaar twee is inderdaad dat open onderwijs dat steeds meer aan bod. Oké, okay. gooi maar even weer deze kant op. Wap! En wie? Lekker ver weg graag. Oh, nou ja, dan lekker dichtbij. <laughs> ook goed. Kun je ook kiezen voor individuele en groepsopdrachten? En zo ja, voor welke kies je meer of minder? En hoe ervaren jullie de groepsopdrachten? Dan... Eerst maar even de eerste vraag. Kan ja. je kiezen voor individueel en groep? Uh, je moet over het algemeen, uh, bij de meeste vakken heb je gewoon, vijf vakken, en bij de meeste richtingen heb je eigenlijk gewoon één groepsopdracht. En dat, dat, dat noemt men dan proftaak. Dan heb je ook van alle disciplines, heb je dan uh, samen een groep. Dus van uh, media, van business heb je een stukje een kant, van software. En daar ga je inderdaad echt een, een, een opdracht voor uitwerken. Eigenlijk vaak ook voor een bedrijf. En dan heb je buiten dat, heb je nog uh, wat specifiekere uh, uh, vakken bijvoorbeeld voor software. Uh, en dan maak je inderdaad individuelere opdrachten. Ja, en, en daarbinnen kan je niet kiezen ook van ik wil iets met iemand samen doen of, of wel. Hè? Dat jawel, ze. Die, jawel dat, die, die vrijheid is er wel tegenwoordig. Je kunt dus inderdaad kiezen van uh, binnen software wil ik graag samenwerken met een andere student. Wel in de dezelfde opdracht, want je, je levert uiteindelijk toch je eigen <tus> bewijsstukken aan. Oké. Okay. En de vraag was ook van, kies je dan vaker individueel of, of groep? En waarom? Voor de een of de ander? Um, ik heb het recentelijk uh, ja, allebei gedaan. En ik moet zeggen, mij bevalt uh, om in een klein groepje te, samen te werken, dus twee personen, en dan nog de proftaak waar je met vijf man uh, uh, werkt, bevalt mij het beste. Gewoon puur omdat dat mij hetzelfde uh, meer pusht en ook een beetje binnen de boundaries houdt. Uh, van, uh, ik moet misschien meer hier, aandacht hier aan leggen dan daarop ja, dus ja samenwerken is leuker dan alleen. Ja, dat ook. Kijk. Absoluut. Oké, ja, dankjewel. Lekker een slinger. Een keer. Ja, komt die? Oh. Ja, dat was niet helemaal goed voor me. Sorry hoor. Zo komt Ja. Um, in jullie ervaring, vinden jullie dit een, een onderwijssysteem wat geschikt is voor elke student? Of kennen jullie bijvoorbeeld ook studenten die op een gegeven moment hebben gezegd... Nee, dit is echt niks voor mij. Ik wil wel ICT leren, maar dan ga ik maar naar een andere hogeschool. Ja, er zijn natuurlijk altijd studenten bij waarvoor dit best wel een moeilijke stap is. Dus het is ook zeker uh, ja, voordat je je hbo gaat doen, je zit al gewoon minimaal tien jaar in onderwijs vast. Waar het inderdaad wel gewoon leraar staat voor de klas, die brengt informatie over naar jou. Aan het einde van, van, die semester, van je semester of van je leerperiode doe je een toestem te testen wat je kennis hebt. Dus het is best wel een, een stap om, om te maken en dat is ook niet voor iedereen even makkelijk. Uh, er zijn ook mensen bij ons binnen fondsen die, die het ook niet doen. Is, is een optie, maar over het algemeen, met, met zeker met goede coaching in het begin, dat is wel heel belangrijk. Mensen die echt begeleiden op het proces van oké, okay, hoe moet ik nu gaan nadenken en op wat voor manier kan ik nu ervoor zorgen um, dat ik ga leren wat, wat ik zelf wil, wat, wat, wat zijn de tools die ik daarvoor nodig heb. Met die coaching komt het bij de 9 van 10 mensen in ieder geval eigenlijk altijd wel goed. Ja, ik kan hem ook omdraaien. Ik heb hiervoor ook twee opleidingen gedaan en niet gehaald, want daar werd gezegd, jij uh, zult dit leren uh, en nu sta ik hier, dus dan kan ik de andere kant op. Okay. Niels, zou je, zou je kunnen aangeven wat, wat een punt is waarvan je zegt daar... Hè, want dat gesprek met die coach is ook belangrijk. Ja, een voorbeeld geven van wat jou heeft geholpen. Waar, je, waar die coaching jou bij heeft geholpen. Ik denk, in, eerst in het begin is het uh, gewoon het grote plaatje zien. Dus ja, je hebt dan, uh, er komt bijvoorbeeld een opdracht op. En dan denk je, oh, ik moet die kant op. En dat wordt de opdracht en dan ga ik zo graag het oplossen. En heel vaak zie je dan, uh, zeker in het begin... Denk je dat, dat is de enige manier dat de wereld werkt en zo moet het. En je coach die gaat de vraag van, heb je daar wel onderzoek naar gedaan. Om het grotere plaatje te zien. En door juist door die vragen van de coach te krijgen en gedwongen worden om over na te denken. Uh, moet jij vragen gaan oplossen eigenlijk. Waarvan jij dacht dat je al beantwoord hebt. Maar gaandeweg kom je erachter dat je eigenlijk geen idee had. Ja. En dus door dat proces kom je erachter eigenlijk hoe de grotere wereld rond jouw probleem eruit ziet. En kom je dus naar een betere oplossing. Oké, okay, mooi. Uh, zou jij van daar naar daar kunnen gooien of had je oh, zelf een vraag? ik nog even een vraag ja, ja, ja, ja, zeker. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dit concreet eruit ziet. Uh, zouden jullie kunnen schetsen wat je nou, bijvoorbeeld gisteren maandag aan tijd en activiteiten hebt gedaan voor je studie? Nou, ik, uh, ik hier zie je niet over schokken kijken. Maar uh, <laughs> ik, uh, maandag gisteren, uh, we, we doen uh, dit, dit semester natuurlijk mijn minor. Minor binnen het open onderwijssysteem in principe, die bieden ze ook aan als minor. En dan doen we dus een, een opdracht voor uh, dus een partner in, in innovation, dus een stakeholder. En uh, wij hebben gisteren hebben wij uh, een sprintdemo gehad. Dus we hebben afgesproken met hem we doen een twee wekelijkse sprint. Laten we zien wat we daar gedaan hebben. Uh, dus ik ben vanaf half tien hebben wij met ons eigen team van tevoren een stand-up gedaan... om voor te bereiden, wat gaan we nou met hen bespreken. Vanaf uh, half elf met hen besproken. Uh, ja, rond de uur of één weer teruggegaan met een nieuwe feedback... en gaan kijken, oké, okay, wat moeten we nu gaan bijsturen? Uh, Scrum updaten met nieuwe taken voor die, die aankomende sprint. Gewerkt tot een uur of uh, vier, vijf en te bijna naar huis willen. Volgende vraag stellen, want volgens mij was het die. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Goede worf zeg, wauw. Hoi, um, ik vroeg me af allereerst hoe hoeveel mensen volgen een vak bij jullie? Dus zeg maar, als je één vak hebt, hoeveel mensen zijn dat? We hebben geen vakken. Oké, okay, voor hoeveel, voor hoeveel uh, mensen staat een docent? Uh, wat wij nu gemiddeld doen is, dus, we hebben bijvoorbeeld een club van uh, 100 studenten en daar worden dan uh, ja, losjes tien uh, man over verdeeld en dat, een uh, ja, beetje organisch, uh, verdeelt zich dat. De ene coach die heeft uh, wat minder mensen, maar die wat intensiever begeleidt, de andere coach die gaat dan wel gemakkelijker af met gemakkelijker studenten, die heeft wat meer uh, studenten, dus dat, Oké, okay, en als je dan kijkt, bijvoorbeeld op de universiteit heb je soms opleidingen waar wel 400 eerstejaars zijn. Hoe zou dit in de praktijk dan toepasbaar zijn? Want nu heb je één ja, hoofddocent die dan voor een hele grote groep mensen staat te vertellen. Niet per se dat ik daar fan van ben, maar in ieder geval dan heb je één persoon nodig. Uh, 400 man, dat is best wel veel. Hoe gaat dat dan in de praktijk eruit zien, denk je, op bijvoorbeeld een universiteit bij een vak als psychologie? Of, ja, Hoeveel tijd ik... ben je kwijt aan het nakijken aan het einde van het vak? Ja, je hebt natuurlijk wel bij de universiteit dat je verschillende... Oh ja, dat is wel een goeie. Maar ja, nee, goeie. Nice. Ja. Thanks. Ja. Goed. Ja, één. Ja, oh. Ik heb nog een vraag over dat jullie werken met een portfolio. Ik bedoel, jaren geleden dachten we dat uh, in deze tijd bijna elke opleiding wel een portfolio zou hebben... Dit is helaas niet zo gegaan in Nederland. Maar jullie werken met een portfolio. Uh, is er een speciaal format of mogen jullie het helemaal zelf inrichten? Uh... Ja, dat mag je eigenlijk in principe helemaal zelf inrichten. Dat mag alles zijn van een, uh, een website tot een pdf die je inlevert. Tot bijvoorbeeld het uh, LMS wat wij gebruiken. Ja. Om, om dus ons opdrachten in te maken en uh, zoals Erik al zei die KPIs aan te koppelen. Uh, maar dat mag in principe eigenlijk bijna elke digitale vorm aannemen... Als je het maar goed kan verantwoorden en als de documentatie uiteindelijk goed genoeg is om aan te kunnen tonen dat jij de punten of het eigenlijk moet halen zoals het vooraf gedefinieerd is. Oké. Okay. En uh, hoeveel docenten, want dat was altijd de discussie van dat uh, als meerdere docenten allemaal een portfolio moeten bekijken van, van studenten. Uh, hoe gaat dat dan als het steeds een ander format, een andere website, een andere indeling is... Hoe was het voor jou, Erik? Het ze... oh, is simpel voor een docent. Get used to it. De werkelijkheid is ook pluriform. Ja. Dus uh, wat nou een format. De student bepaalt wat goed is bij de opdracht. Klaar. En hoeveel docenten zijn er betrokken om al die portfolios te ja, bekijken? Het, het, uh, wat we doen is... Een student levert een aantal uh, inzeturen op. Dus ik ja. geloof... Uh, jullie, jullie leveren 22 uur per semester op of zoiets. Nou, dan moet je het mee doen. Klaar. Dat is een randvoorwaarde. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik heb meteen getweet van... jongens. De bestaande portfolio's in het hoog. Ja, het onderwijs. bestaat echt. Ik ben heel blij <laughs> ja. als ex-special interscoop inter portfolio ja. van SURF. Oké, okay, volgende, volgende vraag. Je wou hem naar voren doorgeven, hè? gewoon zo van niks. Van maar kijk even om je heen of iemand de hand opsteekt. Ja, ja lekker dichtbij. Goed zo. Ja, ik ben wel benieuwd, omdat je dus allemaal met andere dingen bezig bent als student, uh, of je daar veel aan hebt of je merkt dat andere studenten iets anders hebben geleerd waar je dan ja, kan optrekken. Ik denk dat uh, wij over het algemeen juist heel veel leren van elkaar. Want Omdat juist iedereen een supergevarieerde opdracht heeft. Uh, ik heb een keer wat gedaan in psychologie. Maar hier, uh, um, Sirius heeft bijvoorbeeld uh, iets gedaan over uh, uh, kunst uh, met, met technologie. En dat met elkaar uh, verbonden. Dus we kunnen allemaal met elkaar van elkaar leren. En dat doen we dus ook. Dus op het moment dat ik een expert nodig heb van um, een bepaald gebied. Dan ga ik ook eerst naar die bepaalde student. Uh, en dan pas ga ik bijvoorbeeld naar een docent die er misschien wel minder vanaf weet dan die ene student. Ja, je leert elkaar kennen en ook wel ja. elkaar expertise is. Dus bijvoorbeeld, ja, als ik inderdaad een vraag heb over concepting, nou, dan loop ik recht naar Sirius toe. Uh, Omgekeerd, um, als Sirius bepaalde vragen heeft, waar hij weet van, hé, hey, daar weet Niels al van, kom eens naar mij toe. Oké. Okay. Mag ik hier even doorvragen? Want dit klinkt vrij interdisciplinair, ik doe zelf een interdisciplinaire studie, maar wordt, deze, wordt dit ook uh, gelabeld als interdisciplinair of dat niet? Zeg maar als opleiding. Zeg is maar een stikkertje, hè. Ja, nee, zeker. Maar zeg maar, ik denk, voor mij was het juist omdat ik dat hoorde, ben ik die opleiding gaan noemen, Want daar dacht van, hier leer ik juist dit. Dus als, ik weet niet hoe dat is, maar weet je van tevoren al dat je ook bij mensen van dezelfde opleiding terecht kan, omdat die kennis opdoen op een ander vakgebied. En dat je daar dan juist, zeg maar, ja, het gewoon graag me af. Je moet de mensen weten te vinden die de kennis hebben. Daar dus zijn we ook wat tooling voor aan het ontwikkelen. Maar we merken dat dat redelijk makkelijk gaat. Ze vormen zelf al die learning community met alle smaken. Want... Niels is bijvoorbeeld meer business gericht, terwijl Sirius uh, echt mediagericht is en Brent is software gericht. Maar die vinden elkaar wel op de vlakken waar ze elkaar nodig hebben. Maar... Sterker nog, ik probeer dat ook te pushen. Dus in de examenfase, mensen die aan het afstuderen zijn, die laten we elkaar ook elkaar van feedback voorzien in het systeem. Dus die zoeken wel de studenten op waarvan ze denken, die kan iets toevoegen aan waar ik mee bezig ben. Weet je dit ook als je als student gaat zoeken naar een opleiding en dan deze opleiding tegenkomt, dat dit zo is? Nou ja, wat mij betreft weet de gemiddelde student niet eens waar hij aan begint. Uh, dat klinkt wat negatief, maar ongeveer de helft haalt het eerste jaar niet. Uh, wij vertellen het altijd bij de voorlichting, maar het komt toch als een verrassing van, hé, hey, het werkt. Dus hoe je dat goed kan doen, weet ik niet. Als we daar een oplossing voor hebben, lossen we een uh, forse probleem op. Okay. Nog een paar vragen, als ze er, er nog zijn. Ik... Oh, Jij, ja, kunnen jullie weer naar deze kant slingeren? Ah, ik ga wel even in het midden staan. Ja. Hup. Nee. Rugby paas. Hup. <laughs> oh, goed. Zijn er nou de helft haalt het eerste jaar niet? Ja, in Nederland is zo ongeveer de, uh, ik weet niet wat precies wat het percentage bij ons, is. ik geloof dat bij ons 68% wel haalt, maar de, in Nederland, van degenen die aan het proppen duizend beginnen, uh, ongeveer de helft komt daar niet doorheen. Ja, dat is bij ons toch aanzienlijk anders. We hebben het een stuk strakker ingericht. Nee, dit, uh, ligt, nee wacht even, ik heb het niet over deze opleiding, ik heb het over landelijk. Er ja, ja, okay. zijn ook opleidingen die hebben een rendement in het ja. hey, van 15%. Uh, van die 100 studenten, hoe, hoeveel zijn daar niet-eager? 97? Niet-eager. Oh, hij stond oh, niet, niet hier, dat had hij snel oh, uitgerekend. Nee, nee, nee, nee. <laughs> <laughs> ja. Woe! Nee, niet hier, dat klopt. Dus niet gemotiveerd. Dus hoeveel van deze studenten zijn niet, hebben niet die drive, zijn niet eager, zijn niet gemotiveerd om, om hier aan inzetten. te doen? Ja, ik, ik, ik denk als er echt studenten tussen zitten die niet gemotiveerd of niet eager zijn, dat ze gewoon niet goed hebben gekozen wat ze willen leren en wat bij hun interesses past. Dus als, hoeveel... als, jij, als jij echt iets hebt gevonden van oké, okay, ik vind de context medisch, of sport, vind ik super graag, Ik wil heel graag wil ik deze nieuwe end techniek leren want daar zie ik echt de waarde van, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je gemotiveerd bent. Ja, dus het is eigenlijk al een selectiemechanisme van tevoren. Ja, e eigenlijk wel, ja. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus iets heel anders dan zo'n opleiding met 400 psychologie-studenten, waarvan de helft van de studenten dus eigenlijk nog niet weet wat ze überhaupt willen met hun leven. Misschien ook wel een vraag in het verlengde context, daarvan. Hè? Ja. Zien jullie andere studenten die gewoon in een hele andere richting uh, zitten? Waarvan Jullie vertellen wat je doet en hoe dat in elkaar zit. En neem even psychologie als voorbeeld of een heel ander. Waarvan je denkt, zat jullie opleiding maar zo in elkaar of dat je dat soort feedback krijgt? Ja. Ik, mooi, ik zie twee verschillende. Ik, ja. Ik ben ja. Brent die zit nee en jij... Eh... Ja, ik wel. Ik, ik heb zelf uh, gezien gewoon hoe uh, motiverend het voor mij werkt en wat ik er zelf uithaal. Dus ook ja. gewoon niet alleen inhoudelijk, maar ook gewoon de skills daarboven. Uh... Maar zie je het in een ander domein dan ICT ook gebeuren? Uh, ja, ik denk dat dat best wel kan. Ik denk dat elk domein heeft misschien al net andere nuances in de uitdagingen. Maar ik denk dat het hele uh, concept uh, eigenaarschap van je eigen leerproces, dat kan op iedere student geplakt worden. Oké. Okay. Ja, en de reden waarom ik nee knikte is puur alleen omdat ik absoluut geen ander... ...een manier van leren ze willen. Ik zou niet meer een toets willen maken, want dan, ja, dan schiet ik niks mee op. Dus vandaar dat ik... Uh, ja, de... ik snap het. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Wil je wat aan toevoegen of niet? Oké, okay, hier komt... Oh, dat kan jij natuurlijk ook. Ja, sorry. Wat, wat vond je het moeilijkste of het minst leuk aan deze opleiding? Om met een positieve noot te eindigen. Ja. <laughs> <coughs> uh, de oriëntatiefase. Ja, mensen diepgang... Je moet van alles wel proberen, ook al vind je het misschien niet even leuk. Maar dat heeft mij toch wel uh, erop gezet dat ik eigenlijk misschien toch wel iets leuk vond wat ik eerst dacht dat ik minder leuk vond. Um, maar ja, het is nu gewoon allemaal best wel, uh, best wel leuk om dat gewoon mijn eigen project te pakken. Dus. Ja, en voor mij is de, blijft de documentatie, maar ja, dat heb je overal wel. <laughs> dus het maakt niet uit welke opleiding je gaat doen. Als je dingen niet goed documenteert uiteindelijk, dan ben je gewoon in de zaak. Hoe goed je je werk ook gedaan hebt, je moet het wel kunnen verantwoorden uiteindelijk. Maar uh, dat is niet specifiek aan, aan iets tegenbonden, denk ik. Oké. Okay. Zullen we nog een highlight eindigen? Wat, wat zijn voor jullie, als om die vragen even naar de anderen uit te stellen, zodat je zegt, van, nou, als ik aan mensen vertel hoe gaaf het is, dan vertel ik dit over wat ik, wat ik doe. Ja, als ik me tegen mijn medestudenten uh, zeg van andere opleiding, ik heb geen toetsen, dan uh, vallen ze meteen in elkaar. Maar wat ik, wat ik concreet echt leuk vind, is gewoon echt de projecten die ik heb gedaan. Dus uh, gewoon omdat het zo open is, kan je gewoon dingen doen die je leuk vindt. En ja, dat, ik heb gewoon een aantal projecten de laatste jaren gedaan. Ja, dat, dat, daar krijg ik energie van. En daar kijk ik nog steeds trots op terug. Ja. Okay. Ja? Ik heb nog een, een uh, verzoek. Uh, jullie mogen even blijven staan. Het is voor hun portfoliomateriaal dat ze dit durven. Hè? Dus even de handen omhoog en dan ga ik even portfoliomateriaal regelen. Applaus! Yes!